Dit is Spits Health Wellness. Hier kunt u terecht voor de VacuShaper, de vetverbrander voor buik, billen en benen. Het begint met het aantrekken van een rok, die tijdens de sessie vacuum wordt gesloten. Deze strakke rok draagt u gedurende 30 minuten. In de VacuShaper loopt u op een rustig tempo of net waar u zich lekker bij voelt op de loopband. Terwijl u loopt wordt er een zuigkracht tot stand gebracht. Dit vacuüm zorgt voor een betere doorbloeding. Het verbetert de stofwisseling en u voelt zich fitter en vitaler. Spieren worden sterker en u verbrandt vet op de probleemgebieden. Met 2 keer 30 minuten in de week voelt u na 3 weken al verschil. Wilt u dit ook? Kom langs bij Smits Health Wellness en probeer de VacuShaper uit.